Eigenlijk alles wat te maken heeft met computers, internet, mobieltjes. Ja. Mijn vakgebied. Ik ben vandaag voor 100 dagen, 100 banen IT Security Consultant. Bij KPM. Leg dat je oma maar eens uit. Niet te doen. Hi. Hi. Ik ben Lonneke. Hi, goedemorgen Wouter Zijlstra. Leuk dat je er bent. Vandaag ga je mee met ons als Security Consultant. Oké, okay, laten we eerst even een kopje koffie drinken. IT Security Consultant, waar we het precies in? Wij helpen onze klanten omtrent het beveiligen van hun ICT-omgevingen. Mm -hmm. Oké, okay. en IT? Wat ja. staat er precies voor? Information Technology, eigenlijk alles wat te maken heeft met computers, internet, mobieltjes. Ja. Mijn vakgebied. Om de risico's in kaart te brengen van een ICT-omgeving hebben we zo een afspraak met de klant. We gaan kijken welke risico's er zijn en die gaan we voor ze in kaart brengen. We hebben al eerder met elkaar gesproken en we zouden het vandaag hebben over de impact en de invloed die de nieuwe wet en regelgeving heeft op jullie ICT-omgeving. Je geeft ja. aan dat als organisatie adequaat beschermd moet zijn. Wat is dan zo'n adequaat beschermd? Het vervelende zeg maar, van de nieuwe wetgeving is, is dat er niet exact staat omschreven welke maatregelen je moet nemen om te voldoen. Maar je moet zeg maar adequate maatregelen nemen. We gaan een aantal interviews afnemen. En door middel van die interviews gaan we dus daadwerkelijk kijken hoe processen zijn ingericht en of dat aansluit bij hetgeen we uit de interviews halen. Nou, uh, Lonneke, dit is het eerste interview. Dus we gaan nu even uh, uh, uh, kijken. Dit is. Uh... Zo, Lonneke, dit is het. Ja, nee, Zo. Zeker moeten we vaak de gegevens van een patiënt met andere artsen delen. En dat doen we dan via de mail bijvoorbeeld. Ik weet als verloskundige dat dat niet mag. Je mag geen beveilige gegevens van patiënten via de versturen, omdat het heel onveilig is. We hebben nu die interviews gehad, dus die moeten we nu gaan vertalen in een overzicht dat we met de klant kunnen gaan bespreken. Dus prioriteiten stellen, acuut stoppen met patiëntgegevens mailen en de onderbezetting aanpakken. Ja. Vandaag, IT Security Consultant. Wat heb je meegemaakt en welke vaardigheden denk je dat goed passen bij het beroep? Nou, je moet je natuurlijk heel erg in levende klant, ook klantgericht zijn. Elke klant komt natuurlijk met een, uh, met een andere vraag. Daarnaast moet je resultaatgericht zijn. Dus je gaat nou. naar een bepaald resultaat kijken. En natuurlijk affiniteit met, uh, met IT. Ja, heel erg bedankt, nou, ik vond het superleuk. Ja, graag gedaan. Ik geef een ja. En uh, ja. Ja, we gaan ervan door denk ik. Ja, ook. is goed. We gaan. Yes.